Wij maakten projectmanagement software ja. en uiteindelijk hadden we een reseller netwerk van 250 resellers uh, over de hele wereld. Ik wilde echt Champions League gaan spelen. Ja. Ik merkte gewoon als je dat wil doen dan moet je eigenlijk of zelf heel snel doorgroeien of misschien gewoon een strategische partij vinden die, die al een, een grote club is. Je ziet gewoon in, bij techbedrijven dat de technologische houdbaarheidsdatum van je software dat die steeds korter wordt. Ik ben natuurlijk niet gehinderd door enige, uh, uh, enige opleidingen in M&A. Ik kijk vanuit mijn eigen ervaring. Als je bedrijf maar één keer kan verkopen, moet je de beste versie van het bedrijf inzetten zodat je de beste prijs krijgt. Ik moet zeggen software maken en ontwikkelen samen met zo'n team dat proces en dat creatief proces ja dat is dat is wel een passie van mij. Leuk dat je kijkt naar 7DTV, het YouTube-kanaal voor ondernemers. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Um, hoe verkoop je als ondernemer je bedrijf? En wat komt er allemaal bij kijken om het goed te doen? Daarover praat ik in de serie Dream Exits die ik maak met No Monkey Business. En in deze aflevering een speciale aflevering, want we hebben niemand minder dan de oprichter van No Monkey Business bij ons in de studio, Martijn van der Hoede. Martijn, van harte welkom. Hoi. Uh, ja, Je weet waar je het over hebt als het gaat om verkopen van het bedrijf, toch? Ja, zeker. Uh, ik heb het zelf ook ervaren. En uh, we hebben, ik heb zelf op een gegeven moment een plan gemaakt... dat was het bedrijf van Software. Het bestond toen uh, ruim 20 jaar om uh, met de aandeelhouders besproken... Ja, hoe kunnen we eigenlijk onze missie uh, uh, ja, vervolmaken... en ook zorgen dat we snel doorgroeien. Ja. Je ziet gewoon in, bij techbedrijven... dat de technologische houdbaarheidsdatum van je software dat die steeds korter wordt. Ja. En daarmee ook je co-to-market... Uh, ...window eigenlijk steeds korter wordt. Ja, want voor duidelijkheid, de, jij focus je met No Monkey Business echt op de verkoop van techbedrijven? Ja, alleen techbedrijven. Alleen ja. techbedrijven, ja. En wat deed assistant software dan? Uh, wij maakten projectmanagement software. Ja. En uiteindelijk hadden we een reseller-netwerk van 250 resellers uh, over de hele wereld. Ja, op een gegeven moment merkte ik dat ik wil, wilde focussen op echt die softwareontwikkeling... ...en de marketing ervan, maar niet het implementeren. Uh -huh. dat, dat zijn best lange trajecten bij, uh -huh. bij business software. Dus toen hebben we besloten om een reseller-netwerk op te tuigen. In het begin was het echt gewoon uh, met echte echt, echt, echt Hollanden met je software, door de wereld reizen. Later, zien, wil je het verkopen. Hè? Ja, dus, eigenlijk uh, letterlijk dat? Letterlijk dat, ja. Dus ik heb echt een paar Canvas maanden. Kan vast het toch? Ja, echt een paar rammen. maanden in Amerika gereisd om, om de eerste Amerikaanse resellers te krijgen. En hoe groot, zeg maar, even, toen je het op een gegeven moment verkocht, hoe groot, hoe, tot hoe groot heb je het opgebouwd? Nou, we, hadden, we zaten in zo'n beetje twintig landen met zo'n 200 Plus resellers. Ja. En um, um, we zaten zo tussen zo'n omzet tussen de 5 en 10 miljoen, zeg maar. Dus een beetje hoe je dat telt. Omdat wij natuurlijk uh, ook bij de resellers die deden implementatie en verkochte uren, ja. et cetera. Dus wat eigenlijk de business wel groter. Alleen dat landen bij ons niet bij ons landen alleen de licentie omzet. Okay. Waarom wil je het bedrijf verkopen dan? Want je kan ook zeggen van het gaat lekker en het groeit. En dat uh, is prima. En uh, ik heb het naar mijn zin. En. ja Nou, wat ik merkte is dat je als je op die, als je in die omvang zit dat je. Uh, op een gegeven moment, ik wilde steeds grotere klanten. Dat, dat, dat, dat is ook wel, met die business software is dat natuurlijk ook wel vaak zo. Dat je mm -hmm. steeds op een gegeven moment grotere, ja, grotere klanten wil, wil binnenhalen. En we hadden wel de, de, de Grant Thorntons van Nederland en de, en, de, en de KPMG's van Nederland als klant. Maar nooit de echte global deals. Mm -hmm. Dat werd gewoon heel erg lastig. Mm -hmm. um, ja, olifanten willen het met olifanten doen, zegt ja. ze wel eens. En, ja. uh, dus de software was wel heel goed en we, we konden het ook prima aan. Alleen dat soort hele grote global deals konden we gewoon niet sluiten. Dat mm. had gewoon met je balans totaal te maken. Het heeft op een gegeven moment niet meer te maken met logica. En ook niet met de kwaliteit van het product? Nee, general. zeker niet. Mm. Um, en dat begon me te irriteren. Dus um, ik wilde echt Champions League gaan spelen. Ja, ja. En uh, dat wilde ik nog een keer doen. En ik merkte gewoon als je dat wil doen, dan moet je eigenlijk of zelf heel snel doorgroeien. Ja. Uh, via venture capital kan je, want op een gegeven moment kan je dat niet meer van de, van de, op, de, op de klanten financieren. Nee. Um, of misschien gewoon een strategische partij vinden die, die al een, een grote club is. Ja. Uh, waardoor, je, waardoor je dus uh, bij een olifant hoort die je met andere ja. olifanten doet. Hè? Ja. En, um, en, en zo hebben wij op een gegeven moment uh, een plan gemaakt, Het heet uh, Assistant Software 2015 2020. Um, met het idee om het bedrijf uh, binnen vijf jaar echt klaar te maken voor een hele goede exit. En ik ben toen een plannetje gaan maken en eigenlijk de, de crux was voor mij um, dat je kijkt door de bril van een koper naar je eigen bedrijf. Mm -hmm. en, en, en, en, en, en wat moet je dan eigenlijk doen om het bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor een toekomstige partij? Je moet eigenlijk um, je goed realiseren dat iemand je bedrijf koopt om het geld snel terug te verdienen en uiteindelijk natuurlijk veel meer geld ermee te maken dan je zelf ooit hebt gemaakt. Dus dat betekent dat er nog een enorme winstpotentie in dat bedrijf moet zitten. Althans, dat moet je wel aantonen. als je dat bedrijf op een goede manier wil verkopen. Mm -hmm. um, dus je koop, verkoopt eigenlijk een bedrijf. dat was mijn ervaring in ieder geval. altijd op basis van de toekomstige omzet. en nooit op hetgene wat gepresteerd is. Nee, precies, op potentie. Ja, want ja. alleen maar met de toekomstige omzet. Uh, kan een koper zijn. zijn kopers om terug te verdienen, natuurlijk. Toen het voorstel uiteindelijk een partij geweest. die jouw bedrijf gekocht heeft. Ja. En dat ja. was voor hun strategisch. Ja. Ja, het was voor hun strategisch. Zij, um, um, zij zaten natuurlijk echt in de enterprise-markt... Met, uh, met, met het product Business World, dus echt een EOP. Ze wilden heel graag naar ook die, die, die, die, die, die, die midmarkt... in die dienstverlenende sector. Uh -huh. um, en ze wilden graag ook um, een, een play hebben... in het hele Microsoft-wereldje. En daar zaten wij helemaal in met onze ja. software. Um, daarnaast weten veel mensen niet, maar Unitforce... is ook een van de aandeelhouders van Financial Force. Helemaal gebouwd op, uh, op Salesforce... Um, inmiddels eigenaar was unit voor van Advant, dat is inmiddels weer verhuisd naar een andere private equity club, maar mm -hmm. toen de tijd Advant. Dus voor hun was het eigenlijk um, zorgen dat je um, um, uh, succesvol bent in de professional service industrie. hadden ze wel zelf geprobeerd. Dat, je ziet vaak toch dat de innovatiekracht bij hele grote reuzen er een beetje uit is. En wij waren super innovatief, we zaten op het laatste platform van Microsoft, Dat tijd nu Dynamics, ja. uh, Dynamics 365, uh, 365. en um, Um, hadden hele mooie klanten en een hele goede opportunity uh, pijplijn met hele grote klanten. Uh, die ik zelf moeilijk kon binnenhalen. Maar toen we een onderdeel van Unit voor waren, toen opeens had ik de deal van de ja, van de century gesloten voor mij. Dat was met BDO. Een grote kansie, club. En ook een global deal gesloten. En, dat was je doel. Uh, ja, dat Tenminste, was toen. Dat was, ja, uh, dat, dat, dat, dat, dat, je zag toen in die in die onderhandelingen met BDO dat weer dat balans totaal een belangrijk uh, negatief punt was. Uh -huh. En, uh, en toen we op een gegeven moment met Unit 4 rond waren en dat ik kon vertellen aan, uh, aan BDO, in vertrouwen nog voordat het de pers uh, inging, toen, uh, toen hebben wij die deal uh, vrij snel rond kunnen maken. Dan dus zie je dat het gewoon toch belangrijk is voor dat soort reuzen om ook weer met andere grotere uh, cliënten uh, zaken te doen. Hey, en, ja. uh, even, even een snelle stap vooruit. Nu zitten we uh, in 2021, heb je No Monkey Business. Wat is je dienstverlening, aan wat moet ik aan denken? Noem eens wat best cases van ja. trajecten die je hebt uh, gedaan. Nou, We hebben nu zo'n 12 mandaten lopen. We hebben zo'n 5, 6 tal exits gedaan. Ja. Is een beetje hoe je ernaar kijkt. We hebben ook een het Management Buyout gedaan. Um, wat, wat wij doen met No Monkey Business. Um, ik ben natuurlijk niet gehinderd door enige, uh, uh, enige opleidingen in M&A. Nee. Dus ik kijk er heel pragmatisch naar. Yeah. En ik kijk er vanuit mijn eigen ervaring naar. Um, en wat, je eigenlijk, uh, uh, wat eigenlijk het principe van een Monkey is, is dat je je bedrijf kan je maar één keer verkopen. En als je aandelen verkocht hebt, wordt het geld is het lastig om, dat, om daar meer van te maken. Dus mm -hmm. dat, daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Mm -hmm. Dat betekent als je bedrijf maar één keer kan verkopen, moet je de beste versie van het bedrijf inzetten, zodat je de beste prijs krijgt. Dus wat wij doen, we, een, uh, we noemen dat 4-Step Exit Program. We beginnen met een intake assessment. En dan doen we eigenlijk even een reset van het bedrijf. Dan kijken we, vragen we aan de ondernemer, wat is nou eigenlijk je missie? Welke propositie hoort erbij? Wat is je go-to-market strategie en wat is je delivery model? Mm -hmm. En dan kijken we daarna naar die driehoek. Als je het als een driehoek zou visualiseren, waar de missie in het midden staat, de propositie bovenaan, de to market strategie rechts, en aan de linkerkant van de driehoek zeg maar, de, de delivery model, dan kijken we daarna door de ogen van de koper. Wat is de strategie die je daarmee voert? Wat is de technologie en innovatie die je hebt? Wat is, is het schaalbaar, is het niet schaalbaar? Als je het software hebt gebouwd, is, je, is het wel van jezelf? Hè? Mm. Of maak je gebruik van libraries van derden, wat ja. toch wel een probleem is voor de waardering. En wat wij dus eigenlijk zeggen bij No Monkey Business, in die vier stappen, weten we wat de zwakke punten zijn, wat de sterke punten zijn, en wat eigenlijk ja, laaghangend fruit is om snel te verbeteren. En in de business review maken we daar dan eigenlijk kleine projectjes van. En we ervoor dat je eerst wat dingen gaat verbeteren of gaat optimaliseren. En dan zetten we je bedrijf pas in de markt. Dat is wennen voor sommige mensen, kan ik me voorstellen. Want die denken gewoon van ja, het is as het is en ik wil nu verkopen. En dan, want dan, Jij zegt ja. dus eindelijk, er moet een traject aan vooraf uh, ja. plaatsvinden. Voordat ja. je überhaupt de deur openzet. Ja. Ja. En, en dan heb je het ook over dingen als marketing of uh, je, je communicatiestrategie. Of raakt het dat ook? Ja, zeker. Ja. Hm. Je moet je voorstellen, als je een bedrijf gaat verkopen, dan uh, is het eerste wat een koper gaat doen, is koekelen op je bedrijf. Dus als je, als je gewoon een, een, een, een kutwebsite hebt, om het ja. is heel ja. simpel te zeggen. Je zegt ik wil internationaliseren en je hebt op je website alleen Nederlands. Ik noem maar even een stom voorbeeld, maar die voorbeelden hebben wij. Ja, dan kan je wel roepen dat je gaat internationaliseren... maar dat gaat dan natuurlijk niet werken. Hmm. Als je bijvoorbeeld um, je, je, je bedrijf gaat verkopen... weet je dat veel mensen je bedrijf gaan koekelen. Uiteindelijk als je bedrijfsnaam bekend is via een NDA... doen we dat netjes natuurlijk. Hè. Dus dat is wel via een geheimhouding, maar mensen ja. gaan toch kijken. Dan moet dat natuurlijk gewoon tof en goed uitzien. Als je dan een bedrijf hebt waarbij je software verkoopt... en je hebt 80 modules met 600 verschillende prijsjes... en dat is een soort Chinese menukaart, ja, ja. dan weet iedere koper... Um, uh, dat er waarschijnlijk 90% van de producten daar de omzet niet is. Dat komt dan vaak uit 10%. Dus waarom heb je dan zoveel opties op je, op je, op je, op je website staan? Wij, wij kijken kritisch naar al die elementen, zodat we uh, een goed businessplan daarvan kunnen maken. Ja. Goed financieel memorandum, goed onderbouwd marktonderzoek. Net de informatie memorandum, maar net even weer wat hipper dan de standaard M&A-adviseur met sigaar in de mond, zeg maar. Mm -hmm. Waarbij we ook heel erg um, uh, to the point komen. Dus wat is nou eigenlijk je propositie? Wat, wat, is de, wat is de oplossing die erbij hoort? Wat is de markt? Wat is je visie op de markt? En wat is dan ook het businessplan wat erbij hoort? Um, en, en dan zetten we jou pas in de markt. Hoe lang duurt zo'n traject gemiddeld? Als jij met een bedrijf die binnenkomt bij de no Business... en je gaat ermee aan de slag tot een uiteindelijke deal. Is dat, is dat jaren of maanden? Nee, nee, nee, dat is maanden. Vier tot zes maanden voorbereidingstijd. En dan gaan we de markt op. En hoe wij dat dan aanpakken is... we hebben een inner circle van buyers. Dus ik heb het gewoon omgedraaid. Ik ben, daar ben ik net uh, Lexa.nl. Ik heb gewoon gevraagd aan mijn kopers. Waar ben je naar op zoek? En dat schijnt ook nieuw te zijn, maar... Het leek mij wel logisch dat ik dat te wel weet. Dus al die kopers hebben bij mij, die techkopers hebben mij allemaal een soort van ja, profieletje ingevuld. Van ja, ik als je daar tegenaan loopt dan... Uh, ja, ja, ja. ik wil een bedrijf met de, deze omvang. voor uh, die we, branche. Die of, branche, et cetera. Dus dat weten wij. Inmiddels hebben 400, vier, vijfhonderd uh, uh, buyers dat gedaan. Van strategische tot, tot, uh, tot vc's, tot private equity. <laughs> worldwide. Dat noemen wij onze inner circle. Wat we dus doen is eerst onze, onze teaser letter naar de inner circle sturen. Uh, waarin we dat profiel dan ook hebben gematcht. Je kan je voorstellen als je weet wat mensen willen en je weet wat ik heb, dat ik die profielen dus stuur naar de, naar de mensen waar ik de match heb, dat dus mijn slagingskans van interesse ja, ja. vele malen groter is dan ja. dat je met hagel gaat schieten, zoals ja. heel veel collega's doen. Mm -hmm. um, dus uit die inner circle, voordat het eigenlijk publiek op de markt komt, dan doen wij altijd heel veel transacties al. Um, daarnaast doen we ook nog wel... Breiden we dat uit met een netwerk van M&A professionals. Dat is een professioneel netwerk. Er zitten drie, vierduizend M&A professionals in. Waar we onderling deals uh, delen, opportunities delen. En wat wij ook nog doen is noemen we de handpicking list. Dan gaan we echt op zoek naar bepaalde strategische partijen. Waarvan we denken, ja dat past zo goed. En die mm -hmm. gaan we dan proactief benaderen. Mm -hmm. Die drie cirkels, die, die, ja, dat is een soort wave. Gaan die binnen twee, drie weken, we volgen die elkaar op. En dan komt daar dus een uh, uh, interesse uit. Dan wordt de NDA getekend. En dan krijgt men toegang online allemaal, allemaal in de cloud. Dus we kunnen meteen zien hoe lang men iets leest, hoe vaak men naar welke pagina kijkt, wat men doorstuurt. Dat is ook relatief nieuw in die M&A-wereld, heb ik me laten vertellen, door M&A-professionals. Hm. Want die sturen allemaal pdf's op. Nou, zo doen wij dat dus niet. Je moet klikken op dingen. En dat betekent ook dat als wij dus zien dat bepaalde partijen veel meer interesse tonen dan de andere partijen, ja. dan gaan we die dus proactief benaderen. En dan ja. wordt er een managementpresentatie gepland. Dan gaat de ondernemer zijn verhaal doen. Nou, omdat daar zo'n voorbereidingstijd aan zit, zit het gewoon super in elkaar. Gaat ze businessplan toelichten. En dan um, verwachten wij een NBO, non-binding offer. Hm. En um, meestal is het toch tussen de vijf en tien non-binding offers die we dan ontvangen. Dus dan heeft de ondernemer ook wat te kiezen. En dan ontstaat er ook, ik wil het geen veiling noemen... maar dan ontstaat er ook een soort urgentie bij de koper. Ja. En want ik laat ik natuurlijk ook wel weten, dat ze niet de enige zijn. Want mijn belang is het belang van de verkopende partij. Ja. Uh, van, uh, jongens... Ja, wij, be, wij vinden jullie fantastisch, maar die collega vinden we ook fantastisch. Is dat jullie best een final offer? Dus dan, dan heb, krijg je toch een soort urgentie bij de koper. Zeker mm -hmm. als een stratege het wil hebben en twee strategen het willen hebben. En dan um, leidt dat tot een, uh, tot, een, tot, een, tot, een, tot een hogere NBO meestal. Dan gaan we met één partij in zee en uh, ronden we de deal af um, um, tot en met de SPA en de ondertekening. En waar verdien jij op? We hebben een heel simpel, uh, simpel prijsmodel. We hebben een, uh, een bedrag per maand. Dat begint bij 3500 euro per maand, met een exit-fee van dan 3,5 okay. Is het bedrijf groter, boven de 5, 6 miljoen omzet, dan gaat het uh, uh, maandbedrag iets omhoog. Want dan hebben we met meer stakeholders te maken, dus dan uh -huh. ga je naar 5500 euro. Maar dan gaat het succes weer iets omlaag, want dan is de corporate value. Hè, dus dus de, is de ondernemingswaarde waarschijnlijk groter. Hmm. Hè, dus dan gaat dat uh, waarschijnlijk naar drie of soms 2,5 procent. Dat is een beetje afhankelijk van de. Dus dat is heel transparant bij ons. Ken je een heel klein beetje? Want ja. Ja. Dit hier, hier zit een ondernemer. En het ja. is natuurlijk prima om andere ondernemers te helpen. Maar uh, ga je zelf nog een, een, een knalletje maken, zeg maar? Wat, wat ben je zelf nog aan het doen? Die ja, naast dat, No Monkey Business. Ja, nou ja wat ik wel... Uh, eat your own dog food. Dat betekent dat we het hele No Monkey Business concept ook gewoon op onze eigen start hebben toegepast. Hm. He, dus wat wij al die ondernemers vertellen, uh, uh, dat doen we nu ook met onze eigen, eigen, eigen, eigen, eigen start-up. En uh, die ben ik een jaar geleden gestart. Een um, hele batterij aan developers uh, uh, ingezet en uh, dat heet psohub.com. hubcom is voor iedereen die projectmanagement wil doen, uren wil bijhouden uh, en, en taken wil bijhouden, trello achtige taken wil bijhouden, maar met daarbij contracten en uren en facturatie. En dat is echt een worldwide SaaS play. Dus uh, inmiddels uh, hebben we uh, uh, ja, users in meer dan 70 verschillende landen. Ik ga je een beetje concurreren met Unit voor? Nou... Um, uh, mag nu weer waarschijnlijk. Uh, ja, non compete is voorbij ja. inderdaad. Uh, wij richten ons echt op de wat, wat je in de markt gewoon ziet. Uh, 96% van alle bedrijven in de wereld doen minder dan 1 miljoen euro omzet en hebben minder dan 8 medewerkers. Ja. En het grappige is dat al die corporate software clubs richten zich op die 4%. Hm. Ja, want daar zitten de volumes in licenties. En jij richt je op die 96 procent. Juist. Ja. Mm -hmm. En dan heb je dus echt over uh, ja, volume maken, maar met heel veel kleine bedrijven. En um, inmiddels hebben we ja, ongeveer een, een 1200 trials gehad. Uh, lopen er nog uh, een stuk of 300, denk ik. En uh, we hebben ongeveer 250, 280 licenties nu uh, betalend binnen een jaar. Dus daar zijn we op heel erg blij mee. Uh, wat ik wel hiermee doe, ik... Um, het liefst groei je natuurlijk op de omzet van je klant. Alleen. Dit, dit, dit bedrag. Het PSO heeft, kost 12,50 euro per maand ja. per gebruiker. Dus daar kan je niet op groeien. Je moet gewoon echt. Ja, echt Hard, uh, zeg maar, veel investeren in marketing. CEO, CA, alles wat erbij komt kijken. Uh, en volume, volume maken. En dan maak je gewoon verlies, verlies, verlies. En dat komt alleen maar door die sales en marketingkosten. En als je die kraan van sales en marketingkosten op een gegeven moment... na drie, vier jaar dicht mag draaien of minder mag draaien... Ja, dan spuit de winst eruit. Dat is, dat is de play van deze club. Okay. En hoe lang gaat dat duren voordat, die, uh, voordat de winst eruit gaat spuiten? Ik verwacht drie tot vier jaar. Okay. Ja. En dan ga je weer op het juiste moment eens kijken... waar je PSO-hub kan onderbrengen. Nou Sterker nog, we hebben al een investeerder aan boord. Aha. Dus we hebben, we hebben nu na een jaar hebben we, uh, toch laten zien van oké, okay, we zitten nu al met uh, trials in 70 landen. We hebben enorm veel websitebezoek, we hebben de eerste omzet binnen. Zijn er andere uh, uh, ondernemers, uh, tech ondernemers of investeerders die het leuk vinden om mee te doen? Uh -huh. En daar krijgen we heel veel belangstelling voor. Dus ik heb een hele goede, goede deal gesloten. Dus we hebben uh, een stuk van de, stuk van de, van de equity verkocht voor een, uh, ja, voor, een, voor een investering die we hebben opgehaald. Dus we hebben nu echt een goede, goede, goede oorlogskas klaarstaan om uh, van een budget van ja 1200, 1500 euro marketing per maand gaan we naar 30.000 euro. Kijk. Uh, en uh, ja, moet het moet het dan echt gaan knallen? Ja. Dus hartstikke leuk. Dus uh, je verveelt je niet? Nee, ik moet zeggen software maken, en ontwikkelen samen met zo'n team, en dat proces en dat creatief proces, ja dat is dat is wel een passie van mij. Dat vind ja. ik wel fantastisch. Ja. En we gebruiken het bij No Monkey Business ook vaak als voorbeeld. Van kijk, als je dit en dit doet, ja. kan je ofwel snel internationaliseren. Of je kan een hele makkelijke landing maken van je klant. Dus dat hele concept wat wij bij No Monkey Business natuurlijk uh, vertellen. Het ja, is wel leuk als je er ook bewijzen van hebt dat het werkt. Ja. Ja. Succes ja. wat je de komende jaren dan allemaal gaat doen. Ja, uh, en dank dat je mijn gast was. Tot een volgende keer. Dankjewel. Hoi.